Die moet klikken, voor iedereen goed opletten. Activiteiten <laughs> uh, en vaardigheden? Nee, niet activiteiten en vaardigheden. Ik moet elektriciteit. Die hebben. Uh, dit is een stofzuiger. Ja, yeah, gotcha. Aflevering heb ik verteld, denk ik, hoeveel ik, dat ik duizend nog had maakte. Um, moet ik even kijken hoeveel was het. 3071, maar dat vond ik zelf nog niet genoeg. Uh, dus ik heb besloten om van carrière te wisselen. Of te gaan wisselen, want dat ga ik nog doen. Um, ja, en waarom? Heel simpel. Ik ga nu videogamen doen. Um, werk, baan zoeken, want ik ben dan wel populair et cetera, maar uh, ja ik heb mijn populariteit nog even uitstaan omdat ik daar geen zin in heb. Maar ik ga hem denk ik straks even, ik ga hem denk ik nu aandoen, want uh, ik bedacht me van als ik nu mijn populariteit aandoe. dan ben ik wel gelijk heel famous. Of niet, nee, huh? Niet famous, wauw. Ik dacht, ik ben gelijk heel famous. Maar dan uh, ga ik famous gebeuren doen, want dan ben ik daar maar klaar mee. Want ik kan freelance worden. En dan kan ik voor alles zijn. Een stel influencer of een techneut. Digital artist, programmeur, schrijver. Boeiend, dat doen we die. Ja. Uh, welkom bij de freelance. We zijn heel blij dat je ons bestand van talent zit. Nadat je... Uh, een agentschap hebt gesusciteerd, kun je de dienst gebruik maken van een blijkbaar. Okay. klik? Oh, hey. Uh, ja, ja, ja. Um, dit ben ik nog nooit geweest, dus dat gaan we maar eens doen. Ik heb een tablet ervoor. En. Um, Hoe um, doe je dat? Oh, kijk. Undercover, underground. Deadline is zaterdag. Het is vandaag woensdag. Nou, hoppakee. Um, hoe doe je dat? Gebruik, computer. Oké. Okay. Ik wist niet dat er zoveel bij kwam, joh. Freelancer, even. Bla bla bla. Ga maar naar beneden. Dat is oké. Ik ga elle wel binnenkort veranderen, jongens, um, vervalsing op schetsboek maken. Kan je dat dan? Ik zie niet waar, maar oké. Okay. Um, in inventaris. Misschien dat als het in de inventaris zit. Dat je het kan doen. Mm. Ik snap het niet. Welk niveau zie ik dan met... Oh, niveau 4 net. Hallo, Ella. Ella, rollen. Loren. Dat had ik nog wel moeten kopen in andere bed, maar... Ander keertje al maar. Maar hoe doe je dit dan? Ehm, um, gebruik dit de, de schetsboekblok om een vervalsing te maken van de klant. Moet je jou zeker op haar klikken of niet? En ik snap dit niet. Ik denk dat ik zoiets moet hebben, weet ik het. Ga ik even kijken. Gaan we een de kleurtje geven, want ik vind het niks. Ik snap dit niet jongens, help me eens even. Oh wacht, ik kan niet. Misschien dat ik het via de computer moet doen. Freelance? Nee. Gezellig doen? Nee. Verbeteren? Nee. Uh, komiek? Nee. Bestellen? Nee. Schrijven? Nee. Uh, nee. Werk? Nee. Vampiergeheimen? Nee. Ik snap het niet. Ik ga maar eten eventjes, dame. Ja, Ossen zitten laag met het niveau. Dat kan ook nog eens. Dat ze echt veel meer, weet ik veel wat moet doen. Ik kom er ook niet uit. Uh, die gaat erin. Ik kom er niet vooruit mee en ik kom er niet achteruit mee. Um, laten we zeggen dat ik... Deze twee wil fotograferen. Moet ik iets, toch? En wie weet, als ik niveau 5 heb, uh, kan ik misschien wel iets, iets maken. Ik zou het van mijn god niet weten. Ik snap ook niet hoe dit werkt, hè jongens. Echt, ik snap er geen hommel van. Wat oh, is er gekocht? Uh, je hebt dus wel een sketchpad. Nou, dan gaan we het toch zoeken. Onder. Oké, okay. gaan we dat even zoeken onder uh, die moet klikken? Voor iedereen goed opletten. <laughs> uh, activiteiten en vaardigheden. Nee, niet activiteiten en vaardigheden. Ik moet. Elektriciteit. Die hebben uh, Deze stofzuiger. Ja, I eh, Deze. Nee, die heb ik nodig. Doen we daarin, die doen we daarheen. Als het goed is, lukt het me nu wel. Ja, betrek maken, hap hap hap. gaan we het gewoon gauw doen. Het is nu al zaterdag. He he. Waar YouTube niet allemaal goed voor is, hè, jongens. Kijk, hoe simpel is het? Kijk, ik wist wel dat ik het kon, ik was alleen even niet op de hoogte daarvan. Het lommige is, je kunt plassen. En het ding, Oh, dat kun je dus niet. Ga plassen dan. Achter je. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup. Goed zo, meisje. Um, hervatten, ja. Tempo. Hier ergens staat hij. De klant. Versturen, hap. Is het dan? Oh, ah, zo simpel joh. Als ik wist dat dit bestond, had ik het al vaker gedaan hoor. Jeetje. Ik moet gewoon goed geld verdienen. En rustig kunnen opbouwen doen wat ik wil. Bla bla. Gaan we natuurlijk naar niveau 6. Uh, 4, 5, 2, niveau 6. Hap. Ga ik Tinder maken. De dating app. Volgende Geekom moet ik winnen. Want anders dan moet ik weer. ...een heel jaar wachten totdat de nieuwe geekcom is. De gemeenteleden waren zo verliefd op het voorstel van Ellen... ...voor de muurschildering um, van de hoofdstraat... ...destructie... Uh, ...dat ze haar niet alleen in bonus gaven, maar ook... ...en besloten het hoofdstraat in Ellen... Oh, ...boulevard te veranderen, wauw... ...heavy metal! Oké okay, jongens, ze is dus bijna klaar met het maken van de app. Maar ik hoop. Ik heb er eentje ontwikkeld. En waarom ga je niet naar het vinkje? Oh, wauw. Hé, hey, Ellen deze agentschap, even een vriendelijke herinnering. Dat telkens beschikbaar zijn. Uh, ook. Te... Dat weet ik toch al. Ik heb er net één gedaan. Even kijken. Uh, Game speler. Nee. Programmeren. Oké, okay. Hey. hoppakee. De hekboog is afgerond. de eerste prijs gaat naar, zo. So. Oké, okay. nou dan hoef ik er nog maar één te doen, dan ben ik alweer klaar met deze. Nou, en dat is ook niet zo moeilijk, want je hebt hier... De karaokebaan. Dan gaan we gewoon alles zingen wat er te zingen valt. Jee, level 8. Nog twee levels up en ik heb hem af. Moet ik gaan bedenken wat ik hierna wil gaan doen? Of ik natuur ga doen? Want als ik freelance. Uh, ik uh, sluit hierbij ook maar de aflevering af, jongens. Want uh, ten eerste, ik krijg gewoon geld. Dus dat komt helemaal goed. En ten tweede, ik, uh, ja, ik heb er niet echt mee. Ik kan niet echt veel doen op het moment, omdat ik niet weet wat ik uh, wil de volgende keer doen. Uh, dus vandaar dat ik uh, dit eventjes backstage ga doen. Anders dan moet ik heel lang filmen en heel veel knippen en daar heb ik ook geen zin in. Dus uh, dat. En <lacht> nou, domme reden. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kun je je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwsvies. En dan zie ik jou graag volgende week zondag om 7 uur met een groep nieuwe video. Doei doei!